Zo, luister het is. noten uh, notenschrift is eigenlijk heel simpel. Uh, je hebt twee ezelsbruggetjes geleerd als het goed is. En anders leer je ze nu. Uh, je hebt tussen de lijnnoten. Zo. Tussen de lijnnoten. Die staan echt tussen de lijntjes. En je hebt op de lijnnoten. Die zijn op de lijnen geplakt. Dus ze liggen er niet bovenop. Nee, echt plop daarom. Tussen de lijnen. heb je F. A, C, E. Dat zijn tussen de lijnnoten. Daar krijg je dus het woord face van. Het Engelse woord voor gezicht. Dat is één ezelsbruggetje. Vier letters voor de vier tussen de lijnnoten. De op de lijnnoten hebben een ander ezelsbruggetje. De noten zijn E, G, B, D, F. Daar kun je meerdere ezelsbruggetjes voor verzinnen. Het zal wel moeten want dit is van zichzelf geen woord. We hebben het dan bijvoorbeeld over elke groene boom draagt fruit of een grote beer die fietst. Als je deze twee weet dan kan je in elk geval alles wat binnen de balk staat kun je lezen. Nou ga ik die twee die ga ik in elkaar schuiven. F -A Die hadden we. F, A, C, E. De op de lijn noten, die ga ik er nu tussen plakken. Let op. Zo. E was dit. Kijk maar. E. G. B. D. Oh, B. D. En F, de bovenste. Wat we hier nu op een rijtje zien. E, F, G, A, B, C, D, E, F. Oftewel, gewoon het alfabet. In de muziek is het heel makkelijk, want het alfabet bestaat maar uit zeven letters. A, B, C, D, E, F, G. En dan beginnen we gewoon weer opnieuw met tellen. Dus na de G komt weer de A. Willen we nou de G hoger dan de F hebben, dan gaan we omhoog de balk in. En je ziet hier dat we om en om hebben op de lijn, tussen de lijn, op de lijn, tussen de lijn, op de lijn, tussen de lijn, de lijn, op de lijn, tussen de lijn, op de lijn. En dan moeten we weer tussen de lijn. Maar er is geen lijntje meer. Wat doen we dan? We denken hier een lijntje boven, alsof de notenbalk niet uit 5, maar zes lijnen bestaat. En dan tekenen we daarboven op de volgende noot, de G. We doen alsof hier een lijntje staat, maar we tekenen hem niet. En dan hebben we de G. Op de lijn, tussen de lijn, op de lijn, tussen de lijn. De volgende komt weer op de lijn. Dat is niet de letter H, maar naar de G komt de A. Dus de volgende noot is een A. De A komt weer op de lijn, maar er is geen lijntje meer. Wat doen we dan? We tekenen een hulplijntje. Dus een extra lijntje, wat we tijdelijk boven de balk zetten... En daarop dan zetten we de noot. Dat is de A. Gaan we naar de volgende. Die gaat weer tussen de lijnen. Na de A komt de B. Dan hebben we het hulplijntje nodig. Want daarboven zetten we dan weer de volgende noot. Hebben we de C daarna. Dan hebben we één hulplijntje. En nog een hulplijntje. En daarop. Zo zie je dat je steeds weer tussen de lijn, op de lijn, tussen de lijn, op de lijn. Tussen de lijn. Op de lijn en dan ga je weer tussen de lijn. En zo ga je verder. De andere kant op werkt dat natuurlijk ook. Als je van de E naar beneden gaat, voor de letter E komt de D. Op de lijn, dan komt de volgende weer tussen de lijn. Nou denken we er een lijntje onder en dan schrijven we hem hier. Onder de D komt de letter C. De C heeft één hulplijntje en die komt daarop. Eentje lager een B die komt weer onder het lijntje. De volgende is weer op het lijntje. En zo kan je door tot je 100 lijntjes hebt naar beneden of naar boven. Dus het systeem is eigenlijk heel makkelijk. Dit geldt alleen als er voor aan de balk een sleutel staat. Dit is de G-sleutel. De G-sleutel moet altijd vooraan de balk staan, anders betekenen deze noten niks. Als je dit systeem door hebt, dan kan je in principe de basis van het noten lezen.